Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje, kijk eens Roosje. Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje. Hé hey, Joyce, kom maar Joyce. Kijk eens Joyce. Ho Joyce. Hé Joyce. Ik ben wel benieuwd of de waterbak nog eventjes zit nog in, maar het is niet veel. Hé hey Joyce, kom maar Joyce! Hé Roosje, nou je mag een klein hapje. Kom maar Joyce! Prikkeldraad is niet zo prettig. Hé oh, Joyce, die eten van het hooi. genoeg. Hey, blackjack. Goed zo, blackjack. Oh, Joyce. Alle foto's zijn op, Joyce. Alle woorden zijn op. Oh, blackjack.